Het is het Hydro-Dynamic Essence van Moerat. Het is een zijdezacht serum die direct zorgt voor optimale hydratatie. Uh, op het moment dat je hem aanbrengt zie je eigenlijk meteen dat de huid gladder, soepeler, voller eruit ziet. En hij zorgt er dus voor dat er minder droogheid en uh, schilfertjes op de huid komen. Nou, je brengt dit product s morgens en s'avonds aan nadat je de huid gereinigd hebt. En uh, daaroverheen kun je de dag- en nachtcreme aanbrengen.